PFOS staat voor perfluoreoctaansulfonaat. Het is een chemische stof die door de mens wordt gemaakt en niet in de natuur voorkomt. PFOS is water-, vet- en vuilafstotend. Supergoede eigenschappen voor schoonmaakmiddelen, verpakkingen, de antibaklaag in pannen, voor regenjassen of zonnecrème. PFOS zit in en op van alles. En we gebruiken allemaal dagelijks producten die PFOS bevatten. Maar PFOS is niet biologisch afbreekbaar. Het kan enkel door de mens afgebroken worden, op een chemische manier of door te verwarmen op heel hoge temperaturen. Dus als PFOS terechtkomt in de natuur, blijft het er voor altijd liggen. Tot het begin van deze eeuw werd er heel veel PFOS geproduceerd. Daardoor kwamen decennia lang minuscule pfos vanuit de fabrieken in de wijde omgeving terecht, via de lucht en de wind en via afvalwater in de rivieren. Waar PFOS in de natuur is terechtgekomen, kan het via drinkwater of door het eten van vis of eieren in ons lichaam terechtkomen. Meestal bij in lage concentraties, maar het blijft wel voor altijd in ons lichaam, want PFOS kan niet vanzelf worden afgebroken. Een te hoge concentratie PFOS kan een verstoorde hormoonbalans en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken en bij kinderen kan het de groei remmen.